Hoi. Zijn we in beeld? Ja? Oké, okay, oké. Okay. Uh, nou, ik ben heel blij dat jullie kijken. Uh, super bedankt allemaal voor de reacties die ik heb gekregen. En we gaan het hebben over certificatie- of licentieprogramma's maken. Volgens mij, ik zie dat als, als hetzelfde ding. Het kan volgens mij heel erg interessant zijn voor iedere coach, trainer, adviseurs. Adviseur die een methode heeft die goed werkt. En daar liggen enorm veel kansen om, om er veel mee te verdienen. Om dat te vervilsigen. Ja, al, al die kennis die je hebt. En ik wil je ideeën geven hoe je dat kunt doen. En nou, ik, ik zat met Monique over te spreken met mijn collega. En er zit zoveel in het onderwerp. Hè, dus we kunnen alleen maar de oppervlakte aanraken. En ik heb zoiets van, uh, als je er meer over wil leren, geef je op voor een gesprek met ons. Want we uh, denken ook heel graag mee met jouw eigen certificatieprogramma. En uh, nou, je bent heel erg welkom om het te doen. Maar ik ga je nu een, een aantal hele goede ideeën geven. Hè. Ik heb zelf heel veel ervaring met mijn eigen certificatieprogramma. En, en daar ook heel veel mee verdiend. Dus ik vind het ook echt interessant om met jou daarna te kijken hoe je het heel uh, lucratief kunt maken. Oké, okay, dus een, een licentie of een certificatie betekent dat je eigen methode, nou, dat anderen die, die kunnen gaan toepassen. En, en daar moeten ze je uh, ...geld voor betalen. En ze moeten daarvoor een overeenkomst tekenen. En ...dit is volgens mij ontzettend slim om, om te doen. <laughs> he, dus, er zitten echt heel veel uh, kansen in. Want... Uh, ...het is eigenlijk je intellectuele eigendom. He. Dus precies je, je ervaring, je kennis... Uh, ...dat werkt. En dat kun je eigenlijk gaan verkopen. Dus dat kun je uh, verzilveren. Terwijl... Dat vaak nu niet mogelijk is. Hè? Want uh, heel veel mensen wachten tot ze met, ja, een bedrijf kunnen gaan verkopen en willen op dat moment verzilveren wat ze hebben opgebouwd aan kennis, terwijl je dat eigenlijk nu al kunt doen. Dus, en volgens mij, ik denk dat heel veel coaches, trainers en adviseurs eigenlijk achterkomen dat hun bedrijf niet verkoopbaar is, omdat het zo samenhangt met hun persoon. En dus eigenlijk bouw je iets op wat, wat niet verkoopbaar is. Ik denk dat heel veel mensen achter die bittere werkelijkheid komen. Maar het licentiemodel, het certificatiemodel, geeft jou de kans om dat wel te doen. En sterker nog, om dat al heel snel te doen. Dus je kunt nu al gaan kijken, oké, okay, ik heb die kennis, ik heb waarde toe te voegen voor mensen. Ik heb een fantastische oplossing ergens voor een bepaald probleem. En ik kan nu al dat, uh, die kennis die ik daarin op heb gebouwd, kan ik nu al verzilveren. En dus dat is, dat is voor, vanaf, voor mij echt een super interessant uh, aspect van certificatie en, en licentie. Maar er zit natuurlijk ook een, een kans in dat jij je bedrijf kunt laten groeien hè, door middel van licentie of certificatie. En dat is dan zonder dat je de last draagt van een team. Ik denk dat heel veel mensen zoiets hebben, ik wil veel mensen helpen en, en dan moet ik eigenlijk mensen in dienst nemen of mensen als freelancer inhuren. En op die manier kan ik veel meer mensen helpen, maar dan draag je wel een grote last. En ik heb al heel veel mensen gezien die er aan ten onder zijn gegaan. En dus je, je krijgt dan te maken met mensen die jouw dienst dus ook gaan doen. Dus ze leren heel veel van jou, vaak heb je dat helemaal gratis gegeven. Dan gaan ze het uh, zelf doen met klanten, maar ze blijven op jou leunen. Hè? Dus uh, jij moet zorgen dat ze klanten krijgen. Terwijl het, het licentie- en certificatiemodel, dan, dan gaan mensen jou betalen om, om het te kunnen leren. Hè? Dus dat, dat is al een enorm verschil. En ze gaan het dan zelf doen met klanten, maar ze moeten zelf voor hun eigen klanten zorgen. Dus jij draagt niet die last. Ik wil ook, ook zeggen dat ze natuurlijk zelf het, het geld verdienen, maar je bent dus ook af van die last. En ze hebben jou wel heel goed betaald voor die kennis. Dus dat, dat kan echt super interessant zijn om veel meer mensen te kunnen helpen met jouw dienst. Ik denk dat een derde reden waarom certificatie echt super interessant is, is dat je zorgt dat jouw succes, dat je dat kunt delen met anderen. En dus andere mensen kunnen ook succesvol worden met jouw kennis. En omdat jij eigenlijk iets hebt wat zij niet hebben. Je bent een leider, jij hebt je gedachtegoed ontwikkeld. Nu kunnen mensen dat ook gaan doen, maar ze kunnen zelf ook succesvol worden ermee. Dat is gewoon super, je kunt heel veel geven. Ja, dus je kunt zorgen dat mensen nou, een hele goede carrière ermee opbouwen. Want ze kunnen bijvoorbeeld dat zelf in hun eigen bedrijf eh, gaan uitvoeren. Maar ze kunnen ook een bedrijf ermee opbouwen. Ja, dus er zijn allerlei kansen voor die mensen om daarmee iets mee te doen en daar succesvol mee te zijn. En dat, dat kun je aan ze gaan geven. Dus dat is ook super. Maar ik denk natuurlijk de vierde reden waarom certificatie of licentie zo interessant is, is dat het een erg interessant verdienmodel kan zijn. En dus als je, zeker als je goede prijs gaat vragen ervoor, ja, dan kun je zo tonnen per jaar ermee verdienen. En uh, daar, zijn, daar is natuurlijk geen grens aan. Het is, het is ook gewoon super uh, dat je die kans hebt met jouw intellectuele eigendom om, nou, om daar extra inkomen mee te krijgen. En ik denk ook dat het een heel weinig tijd kan. Dus daar wil ik het met jullie ook over hebben. Want ik heb daar ook over vragen over gekregen. Van hoe moet je dat dan aanbieden. Maar ik denk dat het een heel weinig tijd kan. En dan kun je het echt als een van je inkomensbronnen zien. Dus daarnaast kun je nog andere dingen doen. Die ook heel veel opleveren. Nou, ik hoop dat ik je een beetje warm heb gemaakt. Voor dat hele idee van certificatie en licentie. Misschien doe je het al. Maar dan wil je het slimmer aanpakken. En dus laten we eens na naar kijken hè, hoe je het dan heel slim doet. Want ik denk wel dat er een aantal problemen zijn hè, als je dit gaat doen, een paar potentiële problemen. Uh, dat je een, een licentieprogramma ontwikkelt wat eigenlijk helemaal niet aantrekkelijk genoeg is voor mensen. Ja, dus er zijn wel bepaalde voorwaarden waarom dit kan werken. En mensen moeten het gevoel hebben van wauw, dit, uh, dit is fantastisch <laughs> wat ik hier van jou krijg, hè, de licentie en wat ik kan leren en wat ik kan gaan doen en wat ik ermee kan verdienen. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je het dan heel goed market, hè, dat het heel marketable is wat je gecreëerd hebt, dat het super aantrekkelijk is voor mensen en zo dus wil ik een paar tips over geven. Ik denk ook hè, wat voor veel mensen een obstakel is en ik heb al veel, veel mensen daar over gehoord de laatste jaren die dan zoiets willen gaan doen en het eigenlijk veel te complex en, en ingewikkeld maken en dan helemaal vastlopen erin, want het is echt zo'n onderwerp waar je in kunt vastlopen, zou ik maar zeggen. Maar hè, dus ze maken het juridisch te complex, ze, willen, ze denken meteen aan franchiseformules, of hè, dan, dan komt daarbij kijken dat je mensen moet gaan controleren, of het inkomen moeten ze dan verantwoorden aan jou, dat moet je dan weer in de gaten houden. Het is maar eigenlijk wil je dat allemaal niet. Dus je wil een zo licht mogelijk licentiemodel. Wat heel makkelijk is voor jou. Wat je geen kopzorg geeft. Wat je in heel weinig tijd kunt doen. Maar wat wel heel erg lucratief is. En daar ga ik je dan nu ideeën over geven. En het zijn eigenlijk drie stappen die ik met je wil doornemen. En De eerste stap is zorg dat je een certificeerbaar systeem hebt. Dus je kunt er een licentie voor afgeven. En licentie betekent eigenlijk dus dat mensen het gedocumenteerde systeem mogen toepassen. Want het staat op papier. Dus ik denk dat jouw methode wordt uh, certificeerbaar op het moment dat het op papier staat. En uh, dus je hebt gewoon een heel duidelijk resultaat wat je beoogt. Het is heel echt duidelijk voor wie het is, uh, welk probleem jouw klant heeft. En wat het oplost voor de klant, maar het staat ook op papier. Dus alles wat klanten moeten weten, kunnen, doen, welke stappen ze moeten zetten, wat ze, welke mindset ze moeten hebben. Het staat allemaal gedocumenteerd in een map. Zo. Het kan echt een map zijn, het kan ook een online omgeving zijn. Maar je hebt er in ieder geval over nagedacht, je hebt het toegepast, het werkt, het staat op papier. Er zitten oefeningen in, er zit de theorie zit erin. Overzichten van mindsets, misschien planningen of, of um, iets wat mensen moeten doen of zo aan de, aan de hand van een bepaalde checklist of, of, of zoiets. Hè. Het staat allemaal op papier, je hebt over nagedacht, het werkt, het is beproefd en dan wordt het certificeerbaar. En dat is heel simpel. Hè. Dus je, je gaat naar een jurist, je laat een licentiedocument opmaken van één adviertje of twee adviertjes. Daar staat het allemaal op. ...ook zo'n document laten zien als je daarin geïnteresseerd bent. En dat krijg je dus ook als je een gesprek aanvraagt hierover. Maar, ja, maar het is werkelijk heel erg simpel. En, hè, dus je, kunt ook, uh, je hoeft er niet uh, heel ingewikkeld iets van te maken. En ik zal zo meteen nog zeggen hoe je het beste het kunt aanbieden aan klanten... ...zonder dat, het, dat je last hebt van het controleren en zo. Maar in feite is dat gewoon wat je nodig hebt. Een gedocumenteerd systeem... En een licentieovereenkomst. En dan is het certificeerbaar. Oké, okay. dus dat heb je. Dan wordt natuurlijk de volgende stap. Is het verdienmodel bepalen. En wat ik al zei, je wil in zo min mogelijk tijd doen. Je wil het zo veel mogelijk opleveren. En daar ben ik heel erg van. Dat is gewoon een nieuwtje. Uh, er zijn eigenlijk heel veel mogelijkheden waarop je het kunt doen. Maar volgens mij is de aller slimste manier... En ik heb ik ben hier dus al zeven jaar mee bezig, ik heb mijn eigen licentieprogramma waar ik erg goed mee verdien en wat super is en wat ik ook heel weinig tijd run. Maar wat volgens mij het allerslimste is, want ik heb ook allerlei fouten erin gemaakt of eigenlijk dingen in geleerd, maar het is een, een high-end programma ervan maken wat, wat je eigenlijk in de vorm van een abonnement aanbiedt. Volgens mij is dit het allerslimste. En dus je zorgt dat jouw programma dat het voor een, hoge, een hoge waarde heeft. Uh, en dat, je, uh, dat de klanten dus bij jou de, de training kunnen komen volgen ja. om, het, uh, om daarin gecertificeerd, gecertificeerd te worden. En, en, en dat is echt een high-end programma. Ze krijgen dus echt hele goede trainingen in. Ze leren het echt heel goed te doen. Want je wil mensen opleiden die het heel goed doen. Je wil niet dat mensen het allemaal slecht doen en dat jouw naam eigenlijk ja, besmeurd wordt, zou ik maar zeggen. Dus je wil mensen heel goed opleiden. Dus je biedt ze echt goede training om het echt heel goed te doen. Dus je kunt het voor een hoge prijs verkopen. Maar je zorgt ook dus dat je mensen jaar in jaar uit kunt behouden. omdat je ze op de hoogte blijft houden van nieuwe ontwikkelingen. Ze krijgen intervisie. Dus je kunt ze na een jaar training kun je ze behouden en is dus abonnements. En dat kun je ook nog high-end maken. En dat kun je ook uh, goede waarde geven. Um, en zo is het eigenlijk super interessant voor mensen. Ze, uh, het is, ze leren heel veel, ze krijgen hoge waarde. Maar voor jou is het dat jouw licentie eigenlijk met weinig moeite heel veel kan opleveren. En dus zoals wij het doen, is geven we drie trainingsdagen over het hele jaar verspreid. En de rest is eigenlijk allemaal online. En, en dat is het programma. Je ziet al. Dat het eigenlijk weinig tijd kost, maar het heeft wel hele grote waarde. Omdat mensen dus dat systeem zelf kunnen toepassen met hun met klanten. Begeleiding krijgen. En, maar eigenlijk kost het dus niet veel tijd. Het is dus allemaal in een groep, dus geen individuele tijd. En dus Op die manier kun je het echt een paar uurtjes per maand kun je het runnen. En kun je zo een, een ton erbij verdienen. Stel dat je programma 10.000 euro kost. Je hebt er 10 klanten voor. Dan heb je al 100.000 euro dus uh, dat is het verdienmodel bepalen. Het is een high-end abonnementen van maken. Volgens mij het allerslimste. En dan is natuurlijk de derde stap. Dat je ja, het moet gaan marketen en verkopen. En het moet erg marketable zijn. Uh, jouw programma op zichzelf. Hè, dus dat, dat moet heel, hele goede taal hebben. Het gaat allemaal om taal. Dat, dat maakt het grote verschil. Je moet een goede naam hebben. Je moet een goed logo hebben. Het is allemaal glashelder, glas helder wat de bedoeling is en, en wat je eraan kunt hebben. Maar dat geldt natuurlijk ook voor jouw eigen marketing, om jouw programma, jouw licentieprogramma te verkopen. Dus het draait allemaal om goede taal. En je maakt een, een actieve uh, funnel, zou ik zeggen. En dus je, je gaat het richten op uh, uh, berichten die je stuurt via sociale media. E-mail, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Uh, Facebook live, wat ik nu doe. Dat zijn allemaal, ik noem dat actieve marketing, maar je kunt ook een, een aantal passieve funnels maken rond uh, zo'n certificatiemodel. En dan loopt het het hele jaar door en dan verkoop je het en dan krijg je het hele jaar door klanten. Want je programma is in principe schaalbaar, het is doorlopend. Dat is echt het allerslimste businessmodel wat je kunt toepassen voor certificeringen en licenties. Um, en dus je gaat dat uh, verkopen. Maar je hebt natuurlijk ook andere dingen. Die je, het, is, het is één van je inkomensstromen. Hè? Dus je uh, zorgt dat je het eigenlijk op een hele lichte manier gaat marketen en verkopen. Dat het niet veel tijd kost. En dan zijn zo, die, die funnels zijn heel erg uh, geschikt. Die kunnen het hele jaar doorlopen. En dan zorg je dat je een paar keer per jaar het gaat promoten. Want je wil ook andere dingen kunnen promoten. Um, nou, ik hoop dat je dat interessant vindt. Ik, ik heb nog een aantal vragen gekregen. Monique, we, weet jij nog wat? Ja, te, bijvoorbeeld uh, als jouw methode ingrediënten heeft van andere methodes. Oh ja, ja dat is een hele goede vraag. Dus, een goede vraag. Ja, ja dus uh, één vraag was, uh, ik heb een methode met klanten, die, die, die werkt heel goed, denk ik. Hè? En uh, die bevat ook met uh, ingrediënten van, ja, andere andere, methodes. van andere methodes. Ja. Nou, ik denk dat, we, dat alle coaches, trainers, adviseurs een methode hebben die gebaseerd is op anderen. We bouwen altijd voort op anderen. Het, maar het, het unieke zit hem vaak in uh, een, een unieke invalshoek die je eraan geeft. Of een unieke doelgroep doelgroepproduct, uh, doelgroepcombinatie. Of een, een heel specifiek probleem. En dus er zit wel iets, zit een, jouw unieke dingen zit erin. En en ik heb altijd zoiets: als jij uh, jij leert ook bij anderen, en als je het uit drie bronnen kunt trekken, hè, wat jij van een ander hebt geleerd, dan kun je dat gewoon beschouwen eigenlijk als algemene ke kennis. Dus ik zou me niet zo zorgen over maken dat je ook dingen overbrengt die je ergens anders hebt geleerd. En kun je er ook bij zeggen dat je het daar en daar vandaan hebt. Maar ik denk wel echt hele unieke kennis die alleen van jezelf is. Ik denk dat het eigenlijk niet bestaat. Hè. Je bouwt eigenlijk altijd voort op, op anderen. Je hebt natuurlijk wel je eigen ervaring. En, maar dat maakt het meteen uniek. Hè, waardoor het echt jouw ding hoort. Um, nou, ik hoop dat het helpt. Ja, een vraag van Anne. Heb je al beantwoord eigenlijk? Over, uh, over hoe het zit met freelancers. Nee, ik, ik, ik weet niet wat je bedoelt. Uh, ja, als je um. dit doet. En je gaat het aan andere... Uh, Leren je wil die antvraag. Gaat die mensen in je bedrijf innemen. Op freelance basis. Hoe dit dan het praktische afspraak. Of et cetera. Maar ik denk dat we daarvoor. Ja. ja, ja dus, hè, dus je kunt het ook aan je. Hè, dus je kunt uh, aan je eigen medewerkers. natuurlijk jouw methode leren. Hè, maar, maar wat echt heel erg slim is. Hè. Dat is echt, uh, maar ik vind, dingen die slim zijn. Vind ik altijd erg interessant. Hè. Maar ik denk dat, dat als jij mensen laat betalen. Hè, voor jouw de opleiding die ze bij jou krijgen, dat het veel beter is dan dat je, hè, wat nu vaak gebeurt, dat je het gratis geeft en dat ze het dan uh, gaan geven. En wat je eigenlijk doet, is, is de mensen die uh, in jouw opleiding komen, en, en die er echt uitspringen en die je goed vindt en die bij jou passen, die ga je gewoon voor je eigen bedrijf uh, inzetten. Als het, als het uh, nodig is, dat hoeft voor mij helemaal niet. Hè. Je kunt ook werken met een heel klein team. Maar vaak gebeurt het zo dat je die freelancers dus opleidt, maar dat ze er niet voor betalen. En, en dat ja, je hebt wel het voordeel van het inkomen. Maar ze hebben ook die, die kennis hè, waar ze eigenlijk alles mee kunnen doen. Zonder dat ze ervoor betaald hebben. En ik ben altijd erg voor dat mensen commitment hebben. En ergens voor betalen. Dus dan uh, krijg je een heel ander soort uh, mensen met wie je werkt. Mensen die kwalificeren zich echt omdat ze die investering in jou doen. En vraagt of je ook een licentie per gebruiker model kan maken. Ja, ik, een, een licentie per gebruiker. Dit is allemaal licentie per gebruiker. Ja, het is een persoonlijk licentiedocument wat mensen ondertekenen. En daar staan dingen in. Hè, dus dat zij jouw goede naam niet mogen aantasten. En dat ze goed gebruik van jouw documenten. En, en dat soort dingen staan er allemaal in. De voorwaarden waaronder het kan. Het juridische aspect, als je bedrijf gevestigd is in Amerika en je werkt met Nederland? Oh, uh, ja, dit, ik, dit zou ik echt met een Amerikaanse jurist uitzoeken. Want, uh, als, het, als, jij zelf, als het van jou zelf is. Ja. Maar in ieder geval gaat het om zo simpel mogelijk te houden. Ik heb, zelf, ja, ik heb zelf een uh, Amerikaanse licentie, die werkt ook heel simpel. Daar, daar heb ik het ook eigenlijk van geleerd. En uh, gewoon een document laten maken wat mensen moeten ondertekenen. Volgens mij kan het Amerika ook heel simpel. Ik denk dat we alle vragen wel hebben gehad. Ja. Nou, ik, ik vind het echt uh, super interessant. Ik, ik hoop dat het ook jou aanspreekt. Wat nodig is dat je een goede prijs kunt vragen. Wat zeg je? Ja, en, en dat je echt leert hoe je het heel goed kunt marketen en een fantastische naam kunt geven. En, en dan wordt het heel aantrekkelijk voor mensen. En je moet gewoon leren om het in gesprekken te, te kunnen verkopen. Wat zeg je? En wij kunnen ook met ze meedenken. Ja, absoluut. Dus wij, wij denken heel graag met jou mee. Want waar is, ligt jouw kans om jouw licentieprogramma te creëren? Waar zit jouw kans om, om hier geld mee te verdienen? Hoe moet jij je verdienmodel oprichten? Of wat kun je vragen voor je licentie? Dat zijn allemaal... Interessante kansen, denk ik. En, uh, we willen kunnen je... ze zich opgeven voor een gesprek? Ja, je kunt je opgeven voor een gesprek via een DM. Ik, ik zal zorgen dat er later wel een link boven het bericht komt. Maar voorlopig kun je gewoon via een DM... Uh, een persoonlijk bericht. Een persoonlijk bericht kun je mij sturen en dan krijg je als bonus. Dus zo'n licentieovereenkomst kun je gewoon zien hoe het eruit ziet. Dank je wel. Ja, super. Dank je wel.